Dat en eh, stoelen. Dus eh, Wat je nodig hebt is een stoel voor jezelf. Het is extra leuk als je iemand meedoet. Dat is heel klein. Dus wat je nodig hebt is jezelf en een stoel voor iedereen die meedoet. Stap 1. Je beweegt met je hoofd alsof je een slank bent die voor het eerst een nieuwe ruimte is. Stap 2. Uh, je volgt met je armen lijnen die door de ruimte heen. lopen. Dus... Stap 3. Nu zit al je billen op de stoel, maar nu mogen andere lichaamsdelen ook ons de beurten op de stoel. Belangrijk hierbij is dat je kunt spelen met dynamiek, dus snel en langzaam. Uh, dat je 3D kunt werken, dus om je heen. En dat je de lege ruimtes op zoekt, dus bijvoorbeeld onder een stoel juist of tussen. En probeer jezelf een beetje te verrassen met nieuwe bewegingen. Stap 4, uh, dat is het spelelement en dat betekent dat we ermee gaan spelen. Dus als ik roem. 1 doen we stap 1, namelijk uh, sla. uh, de slaap. Dan roep ik stap 2 doen we lijn. En dan roep ik stap 3 doen we het zitten van verschillende medematen op de stoel. Ik mag het roepen. En de handen mag het doen. Huil voor je. Bij het vervolg als je verder wil. Uh, we gaan nu bezig met samenspel. Uh, dus zet je stoelen neer zoals je het zelf leuk vindt, dat je een beetje ruimte hebt. En nu mag je zelf uh, bepalen welke oordelen je doet. Dus misschien is het 1, dan 3, dan 2 en ook hoe lang je dat doet. Uh, dat mag je zelf afwisselen. En je mag ook, ik niet meer gebonden aan je eigen stoel. Dus je mag ook naar de andere stoel toe. Dus echt een soort van samenspel. En op deze manier kun je werken naar een duet. Succes!